Soms denk je dat je als server-owner alle kracht hebt. Alle power, alles wat een normale speler maar van kan dromen. En eigenlijk is dat ook zo. Easy. <totstuk> <totstuk> <totstuk> <totstuk> maar soms zijn er hoge krachten dat toch iets aan de owner kunnen doen. Ook al is het onmogelijk, ook al ben ik de baas, ik betaal voor de server. Ik ben de almachtige heerser van heerserijen. Toch, toch zijn er soms mensen die... Ja, toch, toch zijn er situaties. Oké, okay, dus uh, we gaan vandaag wat survival spelen, jongens. Op mijn server. Zoals jullie zien, ik heb mijn OP. Um, en uh, ja, we gaan wat, vandaag wat survival spelen. Ja, dus uh, ik moet even wat eten hebben. Want uh, ik heb best wel honger. Ik heb veel blokken, maar dat heb ik uh, gekregen van iemand. Dus uh, dat, uh, daar staat zelf een speler. jouw uh, speler. Dus uh, ja, we gaan even goed eten vinden. Want uh, rote is natuurlijk niet goed. Ik zie hier een kist. Oh ja, een current cut toppie. Dat is perfect. Je mag natuurlijk wel niet creeven op deze server, maar. Uh, oh. Ik heb je gebannt. <laughs> <laughs> <laughs> Fuck ja. Yeah. Oké, okay, vandaag gaan we wat Survival spelen op mijn server, jongens. Uh, zoals jullie zien, dit uh, is mijn server. Even inladen, kijk hier mijn skin. Je ziet dat ik op pip. Even zoals fly. Tadaa, in game mode 1. Ja, ja, mag je wel, ik weet het. Supercool. Oké, okay, dus, ja, uh, yeah, we gaan even uh, survival spelen. Ik heb uh, honger en uh, eten nodig. Dus uh, we gaan er even mee beginnen. Hè. We zien hier uh, taco en zo, Ja, top. Oké, okay, jongens, we gaan vandaag wat survival spelen op mijn server. Uh... <laughs> Kut. Kut, Olaf. Ben okay. me en geef me op. <laughs> ah, oké. Okay. Ik, heb ik terug op, he. Ik heb nog steeds geen op, hé, Olaf. Geef me op, he. Of kom! Heb ik terug op, he? Ik hoop van welke. Okay. 3, 2, 1, go.